Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij deze examenvoorbereidingsvideo Duits voor de MAVO. In deze video ga ik je helpen hoe je een examentekst kunt aanpakken en deze dus beter kunt begrijpen. Ik raad je eerst aan om de algemene video voor de leesstrategieën te kijken, ook op dit kanaal. In deze video gaan we oefenen met het eindexamen 2019, tijdvak 1, tekst 4. En dit is de tekst waar het over gaat. Zet zometeen rustig de video op pauze om fase 1, het verkennend lezen, te doorlopen. Ik wacht wel. Waarschijnlijk heb je nu al een goed idee... Waar de tekst over gaat. En dus is het tijd voor de tweede fase van de leesstrategie. Het lezen van de vragen. En hier zien we de vragen. 9. Wat wordt als de inleiding als de eerste paragraaf over die vier vrienden duidelijk? Dus wat wordt ons duidelijk um, over de vrienden in de eerste alinea? Uh, en de inleiding. A. Ze zijn bang voor datgene wat ze onderweg zou kunnen overkomen. B. Ze willen samen een toekomst opbouwen in het buitenland. C. Ze zijn net gaan reizen na hun school afsluiten, dus naar een examen. Of d. Ze onderbreken hun schooltijd kort voor een gemeenschappelijke reis. Let op. Dit antwoord vind je alleen in de Alinea 1 of in de inleiding. Dus alleen in de eerste alinea en de inleiding. Verder hoef je niet te kijken voor deze vraag. Dan vraag 10. Wat zal de tweede duidelijk deutlich machen? Dus wat uh, moet er duidelijk worden uit de tweede alinea? Dat de inrichting van de minibus behoorlijk oud was. Dat de vrienden um, onderweg best nog wel eens uh, ruzie hebben gehad. Of C, dat, er, dat het behoorlijk vol was in de minibus. Of D, dat de vrienden elkaar voor de grijn wakker hielden. Let op. Dit antwoord ga je alleen maar zoeken in Alinea 2. 11. Wat keert als de dritten absatz over die vrienden hervoor? Dus wat komt er naar voren? Wat kun je concluderen uit de derde Alinea over de vrienden? Ze hebben zonder uitzondering plekken om te overnachten uh, uitgezocht met uitzicht over het water. B. Ze hebben meermaals op, parkeerplekken, of op parkeerplaatsen of parkeerplekken tussen gevaarlijke dieren moeten overnachten. Of C. Ze kozen hun plekken om te overnachten uit met de hulp van ervaringen van andere mensen. Maar let op. Ik let er op dat alleen in alinea 3 het antwoord te vinden is. 12. Waarvoor hadden die vrienden de vierde absatznacht aan meesten angst? Dus volgens de vierde alinea, waarvoor waren de vrienden het meest bang? A. Ze waren het meest bang voor om in een bos met slangen te moeten overnachten. B. Ze waren het meest bang groes aan te rijden? C. Ze waren meer bang voor omwonenden? Of D. Voor de politie? Maar let ik op? Ik let erop dat ik dit alleen in alinea 4 kan vinden. 13. Welke titel past am besten zum 5 Dus welke titel past het beste boven de 5e alinea? Hoogtepunt en dieptepunt op dezelfde dag. Massatoerisme was voor ons niet vreemd. Navigatiefout of D. Hoe een doorsneedag tijdens onze reis eruit zag. Weer let ik op alleen Alinea 5 nodig voor dit antwoord. Dus geen twee zinnen daarboven, geen twee zinnen daarna, alleen alinea 5. 14. Om welke reden sliepen de vrienden één nacht in de buitenlucht? Beantwoord deze vraag in het Nederlands. Oké, okay, waar vind ik deze? Deze vind je alleen in alinea 6. Vraag 15. Manchmal genervt van een ander. Dus we willen van elkaar geïrriteerd zijn. In welke andere alinea ik kwam dit onderwerp ook al ter sprake? Oké, okay, dus waar wordt nog meer... Buiten alinea 6, gesproken over irritaties. En 16. Wat is er in, uh, wat is er in deze tekst bedoeld met de zardinenbusje? Dus die titel, wat betekent die nou eigenlijk? Daarvoor hebben ze dus de hele tekst nodig. Het geheel om daar antwoord op te kunnen geven. Je hebt nu... Fase 1 en 2 doorlopen. Dat betekent dat je nu kunt gaan bedenken welke tekstdelen je nodig hebt om te lezen om vervolgens de vragen te beantwoorden. Zet de video weer op pauze om de opdrachten te maken. Daarna gaan we door naar de antwoorden en gaan we de antwoorden en tekst analyseren. Succes! Oké, okay, we gaan kijken naar de antwoorden. Vraag 9. Wat wordt uit de inleiding, uit de eerste paragraaf over die vier vrienden deutlich? Ja, als het de antwoord is, ze zijn op reis gegaan net na hun schoolafsluiting. Dan kun je dat zien. Nach dem Abi, abitur is het eindexamen. Wat zeggen ze nog meer? Ze hebben de schülerdasein de rukken gekeerd. Dus ze hebben hun scholierenleven de rug toegekeerd. Ze hebben hun scholierenleven achter zich gelaten. Dus na het afsluiten van hun school zijn ze gaan reizen. 10. Wat zal de tweede absatz duidelijk maken? Het juiste antwoord daarop is: Ook C. dat het in minibus manchmal richtig vol was. Waar vind je dat? Dat vind je hier. Man liegt in einer meter breiten pritsje. Weis man eerst wat nee is. Dus als je pas in zo'n kleine omgeving ligt, dan pas weet je wat, uh, wat ruimte is, wat je personal space als het ware is. Vraag 11. Wat geeft als de dritten absatz over die vrienden hervor? Het goede antwoord is C. Sie wählten ihre Übernachtungsstelle mit Hilfe der Erfahrungen anderer Leute aus. Dus, de die plekken waar ze overnachten. die kozen sie aus mit Behulp von der Erfahrung von anderen Menschen. Und wo finden wir das? Aha. Unsere Schlafplätze haben wir mit einer App ausgesucht. Durch meine App. Anhand der Kommentare. Aha. Aan de hand van de commentaren, de reacties, kozen ze iets uit. Want daar konden ze zich op voorbereiden of ze slangen, schorpioenen, etc. tegen zouden komen. Dus C is het juiste antwoord. Dan vraag 12. Waar waren de vier vrienden volgens Alinea 4 bang voor? Het goede antwoord is... Voor de omwonenden. En dat vind je hier. Die aanwoner waren zoals voor die slangen in ons paradies. En we hadden meer angst voor hen als voor de reptilien. Dus de omwonenden waren eigenlijk de slangen van het paradijs. En ze hadden dus meer angst voor hen dan daadwerkelijk voor de reptielen. Dus C. 13. Welke titel past het besten zum vijfde absatz? En dat is A: Heuipunkt en Tiefpunkt aan een einzigen taak. Eerst wordt er verteld over hoe mooi het was, uh, de zon die ze, uh, die ze zien, uh, het blik uh, op het water waar ze kijken, etc. En daarna gaat het om dieptepunt, namelijk de kakkerlakken in, uh, in het busje. Dus het hoogtepunt en het dieptepunt in dezelfde dag. Antwoord A. En dan vraag 14. Om welke reden stiepen de vier vrienden één nacht in de buitenlucht? Beantwoord deze vraag in het Nederlands. Het goede antwoord is omdat de vrienden kakkerlakken in het busje hadden en die konden ze niet vinden. En dat kan je ook zien in de eerste zin. De zoekactie was niet gelukt. De zoekactie naar de beesten. En daarom sliepen ze op campingstoelen om een vuurtje heen. Let op. Deze antwo of deze, uh, dit antwoord moet in het Nederlands zijn gegeven. Is dat niet het geval, wordt die helaas niet goed gerekend. Dus zorg er ook voor dat je de aanwijzingen, zoals. Beantwoord deze vraag in het Nederlands dan ook echt doet. Dan vraag 5 vindt manchmal generft van een ander. In welke andere alinea kwam dit onderwerp, en dit onderwerp is dus de irritaties onderling, ook ter sprake? Nou, kijk, 1 gaat er over dat het nog ging over het reizen en waarom, het, het doel van de reis. 2, het leven met de minibus. Is niet altijd gemakkelijk. Oké, okay, weinig ruimte. Ze kennen elkaar goed. Maar, dan pas een beetje wat dit Oh, er waren ook dingen ergerlijk. Daarna gaat het weer door de zon gewekt worden. Uh, dat is mooi en hoe tof het was. En de app die ze gebruiken. Dan 4 gaat over het verhaal met de omwonenden die het wegstuurden. En 5, dat was hè, het, het hoogtepunt en dieptepunt. En 6 was het einde van de reis. Hé, hey, wat zien we dus? In Alinea 2 wordt ook gesproken over de ongemakken die ze hebben ervaren. Wat ergelijk was. Oftewel, in Alinea 2. En dan vraag 16. Wat is er in deze tekst bedoeld met uh, de titel? Wat betekent de titel? Beantwoord dat in het Nederlands. In dit geval ging het, het ging om een sardienblikje. Het ging om, het groene, uh, om de groene auto waarmee de vrienden aan het reizen waren. Het groene minibusje van de vrienden. Ook hier weer in het Nederlands. En zorg ervoor dat je volledig bent. Het busje is eigenlijk vrij vaag. Het groene minibusje van de vier vrienden. Dat is het antwoord op vraag 16. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze examenvoorbereidingsvideo voor Duits. Ik wens je heel veel succes met het voorbereiden en veel erfolg. Tschüss!